Hallo, ik ga je laten zien hoe wij aan het sprookje werken. En ik ben vandaag Team Universe en ik ben Bitsaurus, dat zul je duidelijk wel zien, want het zal niet goed gaan. Het nou, is het sprookje van Team Universe, uh, dat, gaat, dat is niet zo belangrijk wat erin staat. Maar eerst zal ik de website van Team Universe moeten downloaden. Nou, Hier rechts staat de clone or download. Deze URL, dat is een websiteadres, die kopieer ik naar het klembord dan in git bash doe ik een git clone en dan plak ik daar die url nou ga ik in die folder cd team universe en nou kan ik het sprookje aanpassen ik doe dat uh, op deze manier met notepad sprookje.markdown. Ja, dan krijg ik kladblok en dan kan ik het openen ik kan ook gaan naar mijn computer en dan moet ik naar gebruikers toe gaan. Dus uh, als ik bijvoorbeeld ga naar het bureaublad. Dan uh, daar heb ik niet zoveel aan. Maar als ik dan omhoog ga. En dan weer omhoog. Dan zie ik hier de gebruiker John Doe. Dat ben ik. En daar is nu een map in. Met de naam Team Universe. Daar zien we het sprookje staan. Die kan ik openen. Doe ik met rechtermuisknop. Kan ik ook doen met uh, Notepad++. Dat is net zo goed. Uh, en dan kan ik het sprookje... Wijzigen. Oké? Okay? Maar ik gebruik het liever vanaf kit. Vanaf want dat vind ik makkelijker. Maar het is allebei even goed. Nou, het sprookje. Er was eens een draak. Maar nou, zo zitten er de regelnummers voor. Dus ik ga de regelnummers weghalen. Er was eens een draak met een meisjesdraak. Daar maak ik één zin van. Er was eens een draak met een meisjesdraak. Oké, okay, er was eens. Dus er waren eens een jongen en een meisje Draak. Er waren eens een jongens. En meisjes draak. Punt. En dan moet hier zo'n streepje tussen. Mooi. Ik heb nu het sprookje veranderd. Ik, nu, doe, ik sla het nu op. Ik save het opslaan. En nu sluit ik kladblok. Nou heb ik het sprookje veranderd. Nu moeten we doen wat we altijd moeten doen. Om die code die nu veranderd is online te krijgen. Dat doen we met git add spatie. Min min all. Spatie. Dubbele punt slash. Nou zeg tegen de computer, best de computer, oké okay, alle bestanden gaan we meenemen en nu moeten we beschrijven wat we hebben gedaan. Nou, ik heb het sprookje verbeterd, uh, get, spatie, commit, spatie, min m van Maria, spatie, dubbele quotes, die zit rechts op het toetsenbord, sprookje verbeterd. Mooi. dan doe ik get push en dan komt de code online. Nou, je zult zien, want ik ik wil doen als Bitsaurus dat hij dat niet als Bitsaurus doet ik ga nu naar de website van Team Universe en dan druk ik op refresh of F5 en dan zie je dat iemand anders dat heeft gedaan hier, Richel Bilderbeek heeft dat gedaan terwijl ik wil dat doen als Bitsaurus Hè, want dat gebeurt bij de jonge onderzoekers dat iemand anders al op de laptop is ingelogd nou de truc die je moet doen is je gaat naar het Windows menu en je zoekt op refer En dan kom je in het referentiebeheer. Nou, daar klik je op. In het referentiebeheer klik je op de rechterkant: Windows Referenties. Hier zie je staan: GitHub. Dat ga je openmaken. En hier zie je wat, wat, er, wat de computer heeft onthouden. Uh, van, van mijn GitHub-account. En blijkbaar is Richard Bilderbeek opgeslagen. Nou, we gaan Richard Beeldenburg nu mooi verwijderen. Weet je dat zeker? Ja, dat weet ik zeker. Nou, nu gaan we het sprookje weer wijzigen. En nou gaan we Bitsaurus vanzelf worden, dat zul je wel zien. Dus, ik ga het sprookje weer wijzigen. Nou, het pijltje omhoog krijg je de oude commando's terug. Dat is een handig. Sprookje. Er waren jongens en was een, jongen, ze een meisjesdraak. Ze werden verliefd en gingen samenwonen. Dat gaat natuurlijk heel snel, maar dat kan prima. Ze werden verliefd en gingen samenwonen. Punt. Ik save hem, dat kan ook met ctrl-s. Er staat hier ctrl-s, weet je dat dat voortaan. Dus afsluiten gewoon hier. Nou, nu doe ik weer git, add en al git commit. Als ik nu git push doe, dan zul je zien dat hij niet meer weet wie ik ben. Hij gaat nu aan mij vragen van wie ben jij? Nou, ik ben Bitsaurus of jij bent Bitsaurus en dat is je github naam nou ik heb een paswoord die moet ik 1, 2, 3. die moet ik intypen en nou ben ik Bitsaurus en ook voortaan op deze computer ben ik nu Bitsaurus als ik nu f 5 doe dan zie je dat Bitsaurus heeft dit gedaan, nou blijkbaar ben ik nog steeds Richel. Maar dat is jammer, uh, dat kunnen we een andere keer wel fixen maar in ieder geval kan ik, um, uh, kan ik, kan ik dingen al veranderen. Okay? Als je echt je naam wilt veranderen, dat gaan we nu doen. Uh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dan moet ik dat eventjes... Um... Nou, in ieder geval, zo kun je altijd inloggen. Uh, zo kun je in ieder geval je code pushen. En hoe je dat precies op jouw naam doet, doen we een andere keer. Oké, okay, hopelijk vond je dit nuttig en ik wens je een fijne dag. Houdoe!